Wij zijn Glitterstudio en wij doen voornamelijk ontwerpen. Maar vinden het ook superleuk om visuals te doen bij bijvoorbeeld concerten of dus print your own beamer. We gaan een installatie laten zien. En dat is een, een kubus waarin we van verschillende kanten projecteren. Als kijker zit je in de kubus. In de kubus ja, ervaar je heel erg dat je de hele tijd bekeken wordt en dat je een soort van vastzit. Terwijl aan de buitenkant van de kubus je eigenlijk met z'n allen naar één punt zit te kijken en één ding in de gaten houdt. Voor ons ging het vooral over het bekeken worden via het internet. Dus uh, dat mensen je in de gaten houden en dat daarop dingen worden gebaseerd. Dus met ons project wilden we dat gevoel een beetje weergeven. Dat je van meerdere kanten bekeken wordt en dat, ook al voel je, je alleen, zit je alleen in de kubus, zitten er toch allemaal mensen ondertussen te kijken. We hebben er super veel zin in en als je er bent, kom gezellig in de kubus zitten.